Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, alles biedt van Amor. Dit is Wim, dat is uh, Pietert. En dit is uh, een Touran 2011. Die hebben we ze juist gecontroleerd en het regent. Het is niet zo schoon. En jij gaat instappen. Oh, daar ging mijn bijna eens een achteruit. was hij bijna kapot. Uh, ja, want 2010 moet ik zeggen. Want ja, officieel uh, is het bij maar een 2010 model. Dat wist ik zelf ook niet hoor. Ik weet waarom die zo snel gaat. En dat is omdat dit aanstaat. aan staat. En dat moet je niet hebben. Um, en uh, jullie vroegen dat Of een paar mensen vroegen dat Haal alsjeblieft de oude Touran terug En ik vermoed dat dat deze was En niet het oude model van die Want ik had laatst een ander model van de Touran 2016 erin gezet En toen zeiden jullie ook allemaal Nee we willen de oude terug Maar dit, ze bedoelen echt denk ik de oude oude Dus vandaag gaan we met deze op pad En ik vind hem altijd wel vet uh, Ik vond hem altijd wel vet en nog steeds wel um, En ja dat is mijn collega die zag dat daar een zak afval op de straat werd gegooid door het voertuig hier zo. Dus we gaan we eens even een stopteken geven en uitleggen dat dat niet de bedoeling is. Uh, ja, voor de rest, ik weet ook niet of mensen misschien bedoelde het 2007-model, dat is nog een ouder model. Uh, maar ja. We doen het vandaag gewoon uh, met deze, want ja, deze vind ik wel vet. En we gaan uh, even snel deze meneer aanspreken. En die staan we weer te dichtbij. En dan krijg je weer dit. Hallo. Even maar een rijbewijs meneer. De reden van de staande houding is het feit dat u net uh, blijkbaar wat afval uh, uit het uh, voort te gooien. Mijn collega viel dat op. Um, daar kunnen we niet uh, niet vragen we gaat er voor mij wel een bekeuring voor krijgen en uh, we gaan even kijken wat dat uh, of dat ergens onder valt nou dat uh, ja misschien dit nou dat is het niet hoor, maar dan ga ik hem wel uh, op deze schrijven. Onverzekerde lading staat er, ja, letterlijk wanneer. Of ja niet letterlijk, maar hij heeft het eruit gegooid. Er staat niet echt een offensive, zeg maar een uh, iets waar je hem op kunt schrijven wat past bij het weggooien van afval. Uh, we gaan het schrijven want het regent en uh, ja, nu heb ik daar natuurlijk geen last van, maar uh, Wim wel. En Pieter het ook. Dus meneer, u krijgt een bekeuring voor en officieel. Hadden we waarschijnlijk even moeten vragen of die het ook even willen oprapen. Um, Ondertussen alles een fijne dag. Kom Pietert. Instappen Pietert. Wat een Nederlands weertje zullen we maar zeggen. Uh, Lijmen een prio 1 Ah, 2 en dan gaat een uh, inbraakalarm af, dus we gaan er wel even snelheid naartoe uh, maken. En gebruik maken van een vrijstelling en daarbij zetten we wel de bepaalde punten even blauw aan, omdat uh, natuurlijk met dit weer misschien wel minder goed zichtbaar is allemaal. Dat gaat er niet worden, zo. Ik wil er tegengesteld gaan rijden. Oké. Okay. Prima, prima, prima. Gaat kijk goed hier. Oh, oh, oh, oh, oh. Dat was een beetje wielspin of zo. Blauw gaat uit. Doorrijden, doorrijden, doorrijden. plaatsen voor de 12.01 poort gaat open weliswaar via deze weg hier staat een voertuig die zetten we meteen even klem en, wacht. en die zoeken we ook even in het systeem op er zit niemand in Die is niet verzekerd. Mijn collega en ik gaan. Uh, hier ligt iets. We rapen het gewoon op, is dus evidence. Een lege zak afval. Nou, dat is niet echt evidence natuurlijk. Zou natuurlijk ideaal zijn als ik tegen mijn collega kon zeggen, Ja, linksom dan ga ik rechtsom. Is ook nog aanwezig. We gaan uiteraard ook nog even bij de voordeur. Naar uh, binnen of aanbellen of hoe je dat ook wil noemen. Oh, hier staat wel iets. Ik weet niet wat het is. Een golftas. Citizens report. A suspicious vehicle. A black Cheval. Muscle car. 8 In target vehicle license plate. Hier is uh, niks. Deur is dicht. We hebben een zak gevonden. Met ehm um, spullen die dus mogelijk wel uit dat voertuig... Of uit dat... Uh, uit dat huis komen. De, als ik het goed las, een a bag with um, valuable evidence of zoiets. Een zak dus met waardevolle spullen, beter gezegd. Uh, het is raar als hij voor de deur blijft staan. Misschien tot ze argwaan hebben gehad en tot wij dus uh, uh, uh, dat ze weg zijn gegaan door ons, maar dan hadden we ze wel moeten tegenkomen. Maar er is nu een zwart voertuig gespot, wat is weggereden voor ons. Of in ieder geval weggereden vanaf het huis. Sorry, sorry, sorry. De Volvo zit er misschien al achter zelfs. Ik zie dat. Ja, dat is deze wel. Toch? Ja, dat is deze. Dit is het voertuig mogelijk is weggereden bij die uh, inbraak. Dag mevrouw. Is voor mij een rijbewijs? Wat heeft ze in de handen? Een lamp. Er zit dingen bij die je niet bij mag hebben. Niet dat ik weet. Uh, is het niet oké okay dat ik het voertuig uh, ga doorzoeken? Nee, waarom? oké okay. uh, nou nah, goed we gaan het gewoon uitleggen de reden van het uh, controle is omdat u mogelijk werd gezien bij een uh, woning waar uh, vermoedelijk een inbraak is gepleegd um, dus dat is wel een beetje raar natuurlijk Je mag voor mij even uitstappen Don't make me shoot you. Hi there. en op basis van het feit dat wij dus verdenkingen hebben gaan we u wel even fouilleren Oh, we kunnen natuurlijk zo nog praten. Wat deed u daar dan? Uh, ja, ik weet nog recht, ik wil met een advocaat spreken. Uh, nou goed, dat hebben we gedaan. Misschien krijg je nu een andere ID. Nee, uh, hetzelfde. Een vrouwelijke collega vragen en die gaan we even haar uh, laten fouilleren en ondertussen. Nogmaals op basis van het feit dat wij dus verdenking hebben gaan wij het voertuig wel eens zoeken. Volgt die een is dat je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens, hier komen laat zien aan Dorset Drive. Ja, nu is de kans aanwezig dat. Nee, dames. Dat als ik nu vraag, pat down by my buddy. Tot nog wordt gefailleerd door die collega. Ja, zie je. Het idee was er. Snappen jullie, het idee was er. Ik weet niet hoe ik wil Ja, maar het kan wel trouwens het voertuig. Uh... Safe, expensive looking. Zo. So geen idee wat het is wat ik wel weet is um, dat ik niet zomaar mag um, zeggen van dat is wel van haar, dat is niet van haar op basis van hoe ze uitziet of welk Ze kan best uh, uh, kostbare spullen bij zich hebben waarvan jij misschien denkt of ik misschien denk dat kan ze helemaal niet betalen. Ik vind in ieder geval wel verdacht, ze heeft dus ook zo'n vaas vast. vast. Ik, um, ik ga haar aanhouden, op basis van, van verdenking van inbraak, heterdaad en diefstal. Uh, uh. Zij, uh, is niet tot Antwoord of verplicht heeft rechter, maar advocaat, die willen ze ook. Dus je gaat ze ook krijgen op het bureau. Het is niet helemaal heterdaad, het voertuig gaan we ook trouwens wegslepen, mevrouw, zodat we die nog even goed kunnen bezoek, uh, doorzoeken. ...omdat ik niet weten hoe ik moet verjeren. <laughs> of uh, doorzoeken woonvoerder. Dat heb ik altijd geweten, dat was via de H. Maar nu dus niet meer. Ik denk dat we kunnen stellen eind goed, al goed. Eenmaal aanhouding. Uh... We hebben... ...evidence opgepikt. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dank u. We gaan uh, verder. Grand Theft Auto in Progress on um, South Go Milton Drive. Een pre-wai naar een uh, voertuigdiefstal van een vrachtwagen. Ik kom dus hier wel een tegemoet gereden te zien. Die rijdt redelijk hard als ik het zo zie. Ah, nou, dat is een cool blue busje, dat scheelt. Zei achtervolging. Nog een ene erbij. On that. We're in the Dispatch, we have a het zijn nu verkeerd om zo'n busje te jatten, Niet dat je dat nu moet gaan doen. Maar er zit natuurlijk als goed is best veel elektronica achterin. Nou, we gaan naar het snelweg inderdaad. De de voertuig, we proberen klem te zetten voordat die snelweg op kan. Of ik probeer hem van de snelweg af te laten. Hij lijkt niet te stoppen. Ik kan wel proberen hem van de snelweg nu af te duwen. Hè? Dat is wat veiliger. Te... Ja. Nee trouwens. Dat is niet Ik weet het niet. Als iemand eenmaal op de snelweg zit geloof ik. Dan willen ze hem er niet af hebben. En als iemand. Eh. Uh... Ja, ik weet dat helemaal niet. Misschien is het wel veilig om op de snelweg te blijven. En nog een in de vragen. En naar uh, Kamalgebied ook. Oeh shit. Vito neemt even de leiding over. En oh, wij gaan weer inhalen. Oké, okay, de off the freeway. Nee, ze zijn niet off the freeway. Ik wat proberen, maar dat is cheaten eigenlijk. Ja, het werkt. Ja, en als ik zo doe... Wacht. Dit gaat werken. Nee, dat werkt dus niet. Oh, shit. en wacht. Stop traffic. Hij, hij deed wel slow down Maar bij stop traffic werkt het niet, maar dat is cheaten. We gaan hem wel op een legit manier uh, proberen. Proberen van de weg af te krijgen. Hij ramt nu echt alles en iedereen. Draait komen. Eruit komen. Uitstappen. En ja, ik ben helemaal gek geworden. Zo so dan. Oh. Boom, boom. Boom. Boom. Ja nu is hij dood. Denk ik. Hoi. Suspect killed. Ja. En dat is jouw schuld people. Ja ja. Ik eens toe doen. Gaan we allemaal vragen? Jazeker! We gaan nu langs even direct spannen, want door de stop gaat hij ook niet uh, doorrijden denk ik. Nou toch wel. Ik schrijf er niet uit, sorry daarvoor. En zo eindigt je achtervolging in een dodelijk ongeluk en dat had niet gehoeven als uh, jij, die steeds achter mij aanloopt, niet uh, een beetje normaal reed met je volvertje. Ja, we staan er wel een beetje hopeloos bij te zien. Nou. Hij gaat mee met... Um oh, dit gaat helemaal fout. Oh nee, toch niet. Hij gaat mee met de ambulance. Uiteraard gaat er een collega mee. Een eenheid mee. Die um, hem zal bewaken in het ziekenhuis. En wij rijden vast door. Zodat uh, hier alles weer back to normal gaat <coughs> eindgedal goed, ja joh schade aan de rand? nee zeker niet, hoe kan dat omdat we uh, aan bestaan niet of tellen we kunnen dus nog even een melding mee en dan uh, was het uh, een video met geloof ik maar drie meldingen maar wat langere meldingen waardoor het uh, alles te lang wordt Oeh. nu zul je mij veel te blij oer horen roepen maar dat was nee, oké, okay, ik heel verkeerd nu. maar dat was eigenlijk eerder omdat uh, ik deze melding nog nooit gehad had en uh, meldingen die ik nog nooit heb gehad, die zijn altijd leuk, want die weet je niet hoe die gaan eindigen en dan weet je, begon niet, uh, dus hoe het gaat lopen. dus daarom dat ik zoiets heb van uh, leuk, die gaan we aannemen. het is dus iemand die uh, dingen doet bij iemand anders uh, wat niet gewenst is. En dat hoeft niet altijd een man bij een vrouw te zijn zoals veel mensen denken. Dat kan zo ook maar. Een vrouw bij een man zijn. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Of een man bij een man of een vrouw bij een vrouw. Ik denk wat je vaak ziet is hier uh, ongewenst aanraken. Dat dat veel voorkomend is. Even kijken. Hoor. Oeh dat scheelde heel weinig. We hebben twee stipjes en ik denk dat één stipje niet hoort. Maar daar gaan we wel even heen. Want hetzelfde stad het slachtoffer en is de verdachte rood. En ja, mijn collega wel mee, ja. Nee, dat is. Right. Uh, jump, hey. Ja, die rent heel hard weg. Maar ik wil eigenlijk even met haar praten dan. Dispatch, nee, niet schieten, huh? niet schieten, niet. Instappen, instappen, instappen, instappen. instappen. Vast. Nee. Oké, okay, zij gaan nog, maar we gaan het wel anders oplossen. Ik weet niet of het een bug is of zo. Een bug of iets anders. We gaan wel even naar het rode stipje. Zo, ik schommel helemaal kapot. Nou, ik had hem gezien hoor, uh, je hoeft niet zo'n uh, hard geluid te maken. Oh, come to me you tasty lady. Nee, hallo. Oh god. Hoi. Nee. Zij hoort hier nog te staan, zeg maar. We hebben een interdaadje, want ik hoorde hem nog iets zeggen wat niet mag voor mijn identiteitsbewijs. Goed, jij bent aangehouden bij deze. Uh... We gaan met ons mee. Niet onverplicht recht op een Raadsman. We gaan dadelijk die uh, bivak met ze afhalen. Sowieso ook niet toegestaan meer geloof ik. En uh, we gaan je nog even fouilleren. Want uh, Hij heeft een vergunning voor vuurwapens. Ik heb geen zin dat we dadelijk op politiebureau zijn. Handboeien we afdoen en hij ineens een vuurwapen trekt, zoals je zag. Maar goed, dat mag ze dus hebben. In Amerika is dat allemaal minder streng, zoals jullie weten dan hier. Dus um, als je hier in Nederland een vergunning hebt voor een vuurwapen, mag die sowieso niet bij je dragen, geloof ik, op straat of in de winkel. We gaan het transportinnet vragen en we gaan even kijken of die mevrouw nog eens rondrent. Nee. Witte stipje is gewoon een voertuig wat uh, rondrijdt en tenminste ook wel beweegt is. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Oké. Maar dat was mijn Toeran denk ik dan. Dat witte stipje. En dat zou zo kunnen, dat hij gejat werd. In ieder geval, zonder voertuig is het ook wel een mooi eind om te zeggen we stoppen ermee. Of een mooie tijd om te zeggen we stoppen ermee. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, of dat jullie een leuke video vonden en ik ga jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, weet ik ook nog niet. Laat je verrassen. Doe ik ook. Tot dan. Doei.